Ja, dat is gewoon kikker. <laughs> Zo geweldig. Zo'n uh, ja, vrijheid die je ervaart en geweldig. Ik kan het iedereen aanraden. Hey, ik ben Maaike, ik ben uh, 39, kom uit een bos. Uh, ik ben internationaal wedstrijdskier. Wat inhoudt, omdat ik slecht zien ben, dat ik ski met een buddy. Mijn buddy ski voor en ik volg mijn buddy op geluid. We zitten met elkaar in contact met een keilmicrofoontje en een oortje. Hij geeft precies aan of zij, neer ik naar links of naar rechts moet. Het mooie van aangepast skiën is dat je, het gewoon, je kan lessen in een reguliere groep. Dus met goedziende mensen. Je hoeft niet per se met allemaal slechtziende in de groep te zitten. En uh, als je een leuke trainer hebt die uh, wil aanpakken en uh, wil kijken naar de uitdagingen, dan uh, is alles mogelijk. Ja, ik ben nu een van de eerste slechtziende wedstrijdskiezers. Ja, uh, er is niks, uh, geen vrijgemaakt pad. Nee, die moet ik vrijmaken. Ja, ik denk als je positief erin staat, dat alles makkelijk is. Vanuit Nederlandse Loterij vinden wij dat iedereen moet kunnen sporten. Daarom investeert Nederlandse Loterij in de gehandicapte sport in Nederland.